Nationale Sportweek is gestart. In heel Nederland staat deze week sporten en bewegen centraal. Deze week is voor iedereen, of je nu jong of oud bent, een ervaren sporter of juist een beginner. We organiseren samen met onze host cities, sportclubs, bedrijven, bonden en gemeenten activiteiten door het hele land. Samen met onze partners inspireren we zo heel Nederland om meer te bewegen. Ontdek wat sport met jou doet tijdens de Nationale Sportweek.